Ik zit hier met Bas Kapitein. Je bent directeur bij Midpoint Brabant. Daar zitten we nu ook, te midden op het hele, de hele vloer eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. En jij bent een soort van schakel tussen de onderwijsinstellingen, overheden, bedrijfsleven. Je wil eigenlijk het liefst dat het allemaal zo goed mogelijk samenkomt en dat er zoveel mogelijkheid voortkomt. Om het even heel kort te te duiden klopt. Ja, Midden-Brabant is een samenwerking, structurele samenwerking van de overheden in de regio Midden-Brabant, onderwijs en kennisinstellingen in deze regio, het bedrijfsleven en in toenemende mate ook maatschappelijke partners in de regio. En wij maken ons druk over een positieve ontwikkeling van de economie en samenleving in deze regio. Altijd goed om je daar druk over te maken. We gaan het vooral hebben over de toekomst van de universiteit, de rol die de universiteit zou moeten hebben. Maar even kort, hoe gaat het nu, de samenwerking met de universiteit? Nou, De samenwerking gaat eigenlijk heel goed, is, is heel intensief. Uh, Concrete voorbeelden daarvan zijn dat de huidige rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg ook vicevoorzitter van het bestuur van Midpoint brabant is. Maar talloze vertegenwoordigers van de universiteit nemen deel in de programma's en de projecten en ook in de dienstverlening richting start-ups en mkb'ers die we in de regio Midden-Brabant vormgeven. En om dan even wat voorbeelden te noemen, wat levert het zoal op? Uh, nou we hebben bijvoorbeeld een intensieve co-productie, wat ik al zei, onder, uh, ten behoeve van de begeleiding van startend ondernemerschap uh, in, in onze regio. Startend ondernemerschap wat, wat voortkomt uit studentondernemers die, uh, die verbonden zijn uh, aan de Universiteit van Tilburg. Uh, maar ook uh, uit andere invalshoeken ontstaat dat, uh, dat ondernemerschap en daar werken we zeer uh, intensief op samen. En wat voor ondernemers moet ik dan denken? Wat voor startend ondernemers zijn er zoal? Nou, het mooie aan deze regio is denk ik, we hebben niet een heel scherp high-tech profiel bijvoorbeeld, zoals sommige andere regio's in, in Brabant uh, dat hebben. Um, wij hebben veel meer een, een profiel in het alpha-gamma spectrum, het verbeteren van de samenleving. En niet alleen het begrijpen ervan, maar ook het verbeteren ervan. Dus de businessmodellen die hier ontstaan en het startend ondernemerschap wat, wat hier ontstaat, dat, uh, je ziet dat dat ook in toenemende mate een, een, het verschil wil maken voor een betere samenleving. Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld met, met nieuwe digitale oplossingen of datagedreven businessmodellen. Dus vanuit die invalshoek uh, zie je startend uh, ondernemerschap ontstaan. En uh, mooi is ook om te zien dat dat startend ondernemerschap ook steeds uh, beter verankerd raakt in de regio en ook weet uit te groeien tot gevestigd uh, MKB. Dat is uiteindelijk wat je wil natuurlijk. Ja. Dat is wat we willen en hopen. Ja, Bas, als ik het zo hoor, dan lijkt het een geoliede machine. Loopt het allemaal wel, maar we willen toch vooruitkijken... en vernieuwen en verbeteren. Zijn er verbeterpunten? Ja, ik denk dat die er ook wel, wel zijn. De samenwerking is goed, wat ik al zei. We weten elkaar goed te vinden. Maar misschien ook nog iets te zeer op projectbasis georganiseerd en iets te ad hoc. Dat kan wat structureler met lange termijn doelstellingen en waar we gelijk over denken. En waar we ook een overtuigde keuze in maken en die ook langjarig vasthouden met elkaar. Kan je een voorbeeld noemen? Wat is nu dan heel erg ad hoc? Um, nou ja, de, de, de, de, dat is moeilijk. Enerzijds is dat het mooie aan de huidige samenwerking, dat we op projectbasis goed samenwerken en ook concrete resultaten uh, behalen. Ik noemde net al het voorbeeld van het begeleiden van, van startend ondernemer, uh, mm. ondernemerschap. Um, maar je wil daar wat meer uh, structuur in aanbrengen. En Wat ik al zei wat echt beter zou kunnen is dat we het eens worden over die stip op de horizon. Waar werken we naartoe? Um, en, en dat gaat verder dan alleen de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het onderzoek. Uh, die zijn evident uh, op hoog niveau bij de Universiteit van Tilburg. Maar de wijze waarop we ook de fundamentele kennis en expertise van de Universiteit van Tilburg toepasbaar en bruikbaar en tot effect weten te brengen in de regio, daar kunnen we met z'n allen wat steviger de schouders onder zetten, denk ik. Ik hoor je zo mooi zeggen, het zou mooi zijn als we het eens worden. Daar zijn jullie het op dit moment dus niet over eens. Um, nou, ik zou niet willen zeggen dat we het niet eens zijn. We zijn volop in gesprek uh, en ik heb het idee dat we steeds dichter bij de kern uh, komen. Um, maar deze regio, en dat meet ik niet alleen de Universiteit van Tilburg aan, uh, dat geldt voor alle stakeholders in deze regio, uh, ...staat er niet per se onbekend bekend dat, uh, dat ze heel goed is in het maken van keuzes... ...en vervolgens die keuzes ook uh, langjarig vol weet uh, te houden. Uh, voor het verkrijgen van een wat scherper profiel... Uh, ...waar maken wij nou verschil vanuit dat enorme kennispotentieel... ...wat er uh, ook verbonden is aan de Universiteit van Tilburg... ...maar ook aan andere uh, onderwijs- uh, en onderzoekspartners in, uh, in deze regio... Um, ...daar zouden we wat, uh, wat strakker in op mogen treden. Je keuzes maken, scherpe langjarig keuzes vasthouden. Maken? Ja. Ik zit hier nu met jou. Uh, jij mag vanuit jouw expertise zeggen wat er wat jou betreft voor keuzes gemaakt moeten worden. Waar zit jij zelf aan te denken? Wat heeft Midpoint Brabant nodig van de universiteit? Welke keuze moet er gemaakt worden? Nou, ik denk dat we in het verleden te veel het onderscheid maakten tussen economie enerzijds en uh, samenleving anderzijds. En dat de kennis en kunde die we uh, zien op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen, al te zeer alleen maar in verbinding werden gebracht met de maatschappij en het verbeteren van de samenleving en in veel mindere mate met verschil maken voor de economie. Ik denk dat het de hoogste tijd is die schotten daartussen weg te halen. Wat goed is voor de samenleving is goed voor de economie en wat goed is voor de economie is goed voor de samenleving. Laat nou juist het kennisprofiel van de Universiteit van Tilburg, Alpha Gamma, Mensen en Maatschappijwetenschappen, uh, een enorme aanvulling zijn op, op de high-tech ontwikkelingen die ook in Brabant zo, uh, zo mooi naar voren komen, uh, in de regio Eindhoven onder andere. Uh, die twee dingen die zijn eigenlijk uh, niks zonder elkaar. High-tech is mooi, maar op zichzelf uh, stelt het niks voor als je niet weet hoe je naartoe moet passen, uh, of, er, of de maatschappij erop zit te wachten, welke mm. maatschappelijke vragen je ermee uh, beantwoordt. Uh, de combinatie van die twee, uh, daar zit echt uh, meerwaarde in. En, en dat gebeurt nu niet? Niet voldoende? Nog niet voldoende, dat kan beter en ik denk dat we daar ook wat, um, wat trotser op mogen zijn, wat meer de longen vol mogen zuigen en, en wat meer mogen staan voor de positie uh, die de Universiteit van Tilburg, maar deze regio en met alle kennis en expertise die hier uh, zit, um, die positie die deze regio daar eigenlijk in heeft. ...en noblesse oblige, dan mag je dat ook wat meer laten zien en tot uiting laten komen in langjarig, langjarige keuzes die je maakt... ...maar ook in de programma's en uiteindelijk de projecten waarin je samenwerkt. Zou er in de modules zelf binnen de universiteit ook wat moeten veranderen in hoe de studenten aan het leren zijn, onderzoeken zijn... ...of de wetenschappers, moet daar nog iets in veranderen? Ja, ik vind, vind, moeilijk om dat te zeggen, maar ik denk, denk dat, ik, dat wat ik daarover zou kunnen zeggen is dat het misschien ook soms te maken heeft met, met curricula en doorlooptijden, en, en ook doorlooptijden van, van onderzoekstrajecten. Ja. Uh, die MKB'ers, waar we het net al over hadden, die hebben vaak nu een vraag en we willen daar heel graag op korte termijn een antwoord op. Uh, en dat, dat matcht niet altijd met, met langjarig uh, fundamenteel onderzoek. En ik denk dat ook daarom um, de samenwerking van de universiteit met het hbo- en het mbo-onderwijs um, een, een hele belangrijke is. Omdat je zo ook in doorlooptijden uh, van oplossingen die je met elkaar probeert uh, te creëren, um, dat je die zo kunt bekorten en meer kan laten aansluiten op... Uh, uh, de actualiteit van, uh, van de MKB. Er. Dus zie je eigenlijk meer een intensievere samenwerking tussen de universiteit hbo en de mbo in plaats van dat de universiteit zelf misschien ook moet kijken naar of er misschien verschillende onderzoeken gedaan kunnen worden waarbij de looptijden verschillen waardoor er betere nou, aansluiting... is. beide denk ik. Hè? Dus die samenwerking tussen die uh, verschillende onderwijsinstellingen ja. en, en niveaus uh, is een hele belangrijke. Een andere belangrijke, maar dat hangt daar wel mee samen, um, de Universiteit van Tilburg uh, staat in ieder geval bij mij bekend als een universiteit die sinds jaar en dag uh, uh, enorm investeert in de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. Ja. Dat is fantastisch, dat is de basis. Dat zijn natuurlijk de twee kerntaken waar je als universiteit voor staat. Maar wat ik zo mooi vind om te zien, en daarom ben ik ook zo hoopvol naar de toekomst toe, is dat de laatste jaren ook steeds meer gekeken wordt naar, oké, okay, dit zijn wij nationaal, dit zijn wij internationaal. Uh, maar we willen ook regionaal verschil maken en verbonden zijn uh, en in coalities uh, um, uh, verschil maken. Uh, en uh, dat dat dus ook in die derde kerntaak van de universiteit, uh, namelijk kennistransfer, impact hebben uh, op de economie en de samenleving in je directe nabijheid dat je daar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor, voor ziet. En ik denk dat dat een hele goede keuze is, uh, die misschien in het verleden uh, wat minder gemaakt werd, althans, ik zag het wat minder, en die de laatste tijd in toenemende mate gemaakt zie worden. En dan sluit het automatisch uh, via dat ondernemerschap, uh, sluit dat fundamenteel onderzoek en die social sciences uh, meer aan op de actualiteit van de dag. We hadden het net al even over de bescheidenheid. Ik hoor dat vaker terug in de gesprekken. Uh, Brabantse bescheidenheid misschien ook wel. Daar zie jij ook nog wel een rol weggelegd om nog het een en ander te gaan veranderen, toch? Ja, zeker. En ik weet niet of ik helemaal degene ben om dat aan te vragen, want uh, ik, ik denk dat ik zelf ook die, die inborst uh, van huis uit heb uh, Daar mee is niks mis mee. Ik ben ook graag, want ik herken het helemaal. Ja. Geboren, getogen Tilburger. Um, uh, er, er, er wordt veel over gezegd, wij juichen met de handen in de zakken. Ja. <laughs> Feestjes vieren, daar zijn we best goed in als het, als het op carnaval aankomt. Maar het vieren van successen, dat doen we veel minder. We hebben niet zo de neiging om nou, onszelf op de borst te kloppen. Dat hebben we goed gedaan. Sterker nog, we hebben veel meer de neiging om intern met elkaar te kijken van wat kan er beter. Daar waar je andere regio's om ons heen af en toe ook gewoon even ziet stilstaan bij jongens, maar dit hebben we voor elkaar. Laten we dat nou eens ook even benoemen, durven benoemen en daarvoor opstaan. Want dat hebben we ook niet, niet zomaar voor elkaar gekregen. Het is ons niet aankomen waaien. En als we dat wat meer uitdragen, dan gaan we misschien ook wat meer geloven in de kracht van die samenwerking. En dat heeft, als het goed is, uh, stel ik me zo voor, ook tot gevolg dat we effectiever worden uh, in het uh, vergaren van lobbykracht en uh, beleidsaandacht en middelen. Niet omdat geld een doel op zich is. Uh, maar zonder kom je ook niet verder. Nee, als wij onze belangrijke onderzoek. Is dat nu onderzoek... een probleem? Um, ik denk dat het nu een, een uitdaging is, zeker. Ik denk dat als je onze regio vergelijkt met andere regio's, dat andere regio's beter erin slagen al om uh, externe financiering uh, op te halen voor de inhoudelijke doelen die, uh, die je met elkaar Zoals Eindhoven leert. bijvoorbeeld? Ja, dat is een mooi, mooi voorbeeld. Eindhoven heeft natuurlijk een heel scherp profiel, duidelijke keuzes gemaakt. Um, nou, dat zou ik aan toe kunnen voegen, daar zijn die keuzes ook niet zo ingewikkeld, hè? Als je een technische mm. universiteit hebt en Philips ja. en ASML binnen je gemeentegrenzen hebt, dan uh, hoef je niet lang te discussiëren over wat het profiel van die stad en, uh, en regio is. Hier ligt dat wat minder voor de hand. Uh, uh, en hebben we wat langer gedaan om te komen bij het punt, hey, die mens- en maatschappijwetenschappen, die social sciences, uh, via ondernemerschap tot effect te maken voor de maatschappij en de economie. Daar zit iets, daar zit een enorm potentieel. En zeker in de tijd van missiegedreven innovatiebeleid, brede welvaart, iedereen heeft daar zijn mond over, over vol. Het gaat steeds meer over maatschappelijke uitdagingen in plaats van puur sec eh, economische meerwaarde eh, realiseren. Nou juist in die tijd is eh, eh, kennis van mensen en maatschappij en van gedrag en van economie en ondernemerschap eh, van vitaal eh, belang. Bas, mag ik jou heel erg bedanken? Heel graag gedaan.